Kunstbende biedt al 15 jaar kansen aan creatieve jongeren. Ook tijdens deze 15e editie is dit het geval. Volgens mij brengt het bij de jongeren heel veel teweeg. Hier krijg je de vrijheid, ze mogen doen wat ze willen, waar op andere plaatsen niet kan. En ze kunnen hier gewoon zichzelf zijn en vooral um, meedoen, denk ik. En gewoon proberen, doe wat je wil. Um, en zie dan wat er daarvan komt, uh, vooral durven en proberen. Ik vind, echt, ik vind het echt heel erg leuk. Ik krijg echt heel veel kansen door kunst binnen en ik vind het echt wel de Max. Goede sfeer ook. Dus heb ik iets aan wauw finale, wat gaat dat geven? Als ik thuis iets schreef, deed ik er nooit iets mee. Ik vond dat een beetje zonde. dus ik dacht, waarom niet meedoen? Ja, het is gelukt. Een vriend van mij had ooit eens meegedaan en ik zei dat dat cool was en ik wou ook meedoen. Soms zijn er, ook, zijn er wel echt dingen waarvan ik van verschiet van mij. dat is al uh, voor uh, mee te vind ik dat wel heel mooi gedaan. Er hangen zo twee werken naast elkaar, zo eerder illustratief, uh, van Willem van Bijlen en anderen, naam weet ik niet, maar die vind ik wel heel mooi omdat die heel gedetailleerd geschilderd zijn. Een beetje hypnose, zo een, een, een soort mythische wereld dat een beetje... Zo je wordt er een soort van ingezogen eigenlijk en dat vind ik altijd mooi. Hè. Ja, als ik zie hoeveel uren dat hij gespendeerd heeft uh, om, om te maken wat hier nu hangt, hè, dan doen we wel iets. Hè. Ik probeer een beetje zijn gedachtegang uh, te achterhalen, alhoewel dat het niet altijd eenvoudig is, dat kunnen zien aan het werk hier ook. Hè. Ik vond het heel mooi. Ik vond het heel technisch ook wel sterk. Ik vond het echt heel mooie bewegingen. En het was echt het was heel integer en zo, en het raakte me wel. En dan in contrast met zo die hele grote filmbeelden, dat is echt wel chique gedaan. Dat is een mooi stukje. Ik hoor dat ik eigenlijk gewoon dolgelukkig ben van al die jongeren hier zo enthousiast zien uh, bezig zijn met kunst en met hun eigen ding.